Goedendag. prachtige donderdag vandaag. Heel veel zon en aangename temperatuur. Het was zo tussen 17 en 20 graden vanmiddag en er stond nauwelijks wind. En hier op de Heide ziet het er ook heerlijk uit. Komende nacht begint de herfst. Om een paar minuten over drie is het zover. Dan staat de zon loodrecht boven de Evenaar. Begint het volgende seizoen, het astronomische seizoen. En ja, herfstweer, dat komt er wel aan. Dit is de situatie nog op donderdagavond. We zien Nederland duidelijk liggen. Er is flink wat zon vanmiddag. Nauwelijks bewolking. Maar vanuit het westen komt wel bewolking onze kant op. Eerst is dat sluierbewolking. En geleidelijk aan wordt die bewolking steeds dikker. En we zien ook dat er uiteindelijk neerslag gaat vallen. Vrijdagmiddag op het westen van het land de eerste neerslag. En die regen die zal dan in de loop van vrijdagavond en zaterdag over het land gaan trekken. En dan kan er lokaal toch flink wat water gaan vallen. Ik heb even de neerslag zommen erbij gezet en we zien met name in het zuidwesten van het land maar ook delen van het midden dat daar makkelijk meer dan 20 millimeter water kan gaan vallen, lokaal zelfs 30 mm of meer wat ook opvalt dat het oosten er toch wel weer erg bekaaid vanaf gaat komen, het lijkt daar veel minder te zijn de neerslag hoeveelheden dan zijn er natuurlijk meerdere weermodellen en niet alle modellen laten dit patroon zien sommige modellen laten toch ook de neerslag wat meer in het oosten komen, dat is dus nog eventjes afwachten, maar het wordt in ieder geval in delen van het het land flink nat. Nou, vrijdagmiddag dan neemt dus de bewolking vanuit het westen steeds verder toe. In het oosten afhankelijk nog wel wat zon. Temperatuur loopt op naar 17, 18 graden. En dan waait een zwakke tot matige zuidenwind. En in de kustprovincies gaat het dan in de middag regenen. En zaterdag, dan regent het toch wel op de meeste plaatsen geruime tijd. En wordt het zo'n 16 graden in het noorden, is het nog wel een beetje ruimte voor de zon. En zoals het er nu naar uitziet, de meeste neerslag dus in het midden- en zuidwesten van het land. Zondag ziet er een stuk beter uit, dat wordt een droge dag met 16 of 17 graden. En een wind die uit meer noordelijke richtingen waait. En maandag, dan is het ook weer wisselvallig. Temperaturen komen dan nog wat lager uit, zo'n 14 of 15 graden gaat het dan worden. Nog een fijne dag.